En hallo Sien. mensen van Game movies en... Ja, ik ben, ik heb hier audio. <laughs> ik ben hier samen met Niels. <laughs> ja, en uh, Hallo. Ja. Nou, top bieden, gaan een naar? proberen. We gaan z'n oorvuis We niet hoe een oorvuis open is. Kom. En we hebben een deal meegenomen trouwens. Ja, naar de andere fucking kant van de weg maken. Ja okay. ah. nee, ik dacht ik dacht al hoor echt wat is. Ik echt Oké. Ik kan niet fluiten! Kijk, <tie> <tie> <tie> dat is nou een fluiten. Hé, hey, jij bent mooi. Klopt. Oh kut! We hebben een challenge, Eén van ons, of wij moeten klaar gaan als, je, als ik bijvoorbeeld al iemand een 9.5 heb gegeven en dat telt niet meer voor jou hè? Nee. <lacht> ah, nee. <lacht> <lacht> Oké, okay, dat is eng, dat is één van mij. <lacht> ja, Die huh? Ja, dat is voor mij. Succes daarmee. Lukt niet, lukt niet! And when zijn mensen aan deze kant. Zure. Die zijn klein. Geen idee. Geen Ik heb geen idee. Wat voor? Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Het het, hoeveel heb jij er nog gehad? Nul. Nul? Ik heb er één Ja, Ja, ah. oké. Okay. Nou, tot nu toe ga ik weer. Als hand niet hand gaan lopen dan... Je, ja. dus, dus je hebt kans, hè? Je hebt er gelijk twee dan, hè? Ja, ik dacht echt dus niet. Nee? nee? Nee, Nou, houd je het praat. Ja? Meneer, hoeveel dag? Ga ik een high five mogen? maar dat ik zwak ben, hè. Echt? Huh? discriminatie hier, hoor. Kom Is het gedaan, ik heb het ik heb Nee. Hij, hij ging gewoon open. Hij ging gewoon open. Hij ging alleen open, hij is gewoon heel. Geintje, geintje, maar ik bedoel was wel een Hé! Daarin ja, denk ik. Daar. Mag ik een high five? Zeker. Ah, no, no, no, no, no. Ik zat niet op te letten. Ik zat niet op te letten. Mocht, allora. Mocht, zijn uh, zijn uh, juffrouw is uh, hier. Uh, zijn juffrouw hier in de buurt. Kijk daar. Mensen, juffrouw. Zo. Ja, je vindt 2! Wacht jij 1, 2, 3, ja, Je hebt er al 3. En dat is 3, 2! Wacht! Yes! Gewoon! Gewoon! Kent die mensen achter En we zijn er! Niet. We zijn er bijna! Nee, klus, klus, klus, klus, klus, klus! Wacht je nou, bike! Nee, dat doen we Nee, nee! Hey, kijk, oh ja. oh, ik heb geen zin om een Ik werd zo'n beetje Ja, die met de muts op. Ja, niks op de Wat heb je Nee. Hij zit wel. Hij zat de Hij zat op de Nou, dat was leuk. Nice. We mogen weer naar huis. Op een het Niet, hè? Fijn. oh is je echt mooi? Jouw vind ik die winnende. Nou, bij jou vind ik die winnende. Nee, in Alles stond. We zijn er. We zijn er. zijn niet in. We zijn er. We zijn We zijn er. We je zijn moest, je moest er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. met één fucking ja, punt meer. Sorry. We We We Anders wordt het te gedaan. Nou, ik dat hier voor 2,5 uh, uur. Ja, en dat verandert in 15 minuten. Dus dat is veranderd. Ja. Dus, nou, uh, dit is 20 minuten. Vonden jullie het video leuk? En dan gaan we niet meer abonneren. Zie ik jullie de volgende keer weer. En de volgende aflevering is dus weer met hem, want wij gaan naar iemand toe. Hey yo! yo.